IJssel wil appartementen bouwen op een perceel in de gemeente Waalre in Noord-Brabant. De gemeente verleent in 2008 een bouwvergunning en omwonenden is het daar niet mee eens. Het perceel ligt namelijk deels in een natuurgebied van de provincie, al lijkt dat per ongeluk te zijn gebeurd. De omwonenden krijgt gelijk en de bouwvergunning gaat van tafel. Daarna, inmiddels zo'n vijf jaar later, past de provincie de regelgeving aan en kan de gemeente alsnog de bouwvergunning verlenen. De eiser die de appartementen wilde bouwen heeft al met al dus vijf jaar moeten wachten. Hij spreekt de gemeente aan voor vertragingsschade van ruim 1,7 miljoen euro. In Cassatie gaat het om twee vragen. Eén was de initiële verlening van de bouwvergunning onrechtmatig in de zin van artikel 662 BW, omdat het in strijd was met het provinciaal beleid over het natuurgebied, ook al was dat onbedoeld. Het antwoord is ja. Het nemen van een besluit dat later wordt vernietigd en een roepen of vervangen, kan onrechtmatig zijn en aan de gemeente wordt toegerekend. Dat is volgens de Hoge Raad in elk geval zo als het besluit wordt vernietigd omdat het rust op een onjuiste uitleg van de wet. Dat geldt ook als het bestuursorgaan dwaalde over de wet, zoals de gemeente in deze zaak dwaalde over de begrenzing van het natuurgebied, omdat die dwaling voor haar risico komt. Tweede vraag. Is er eigenlijk wel kausaal verband met de vertragingsschade, aangezien de regelgeving in 2008 nu eenmaal zo was dat het natuurgebied aan de bouwvergunning in de weg stond? Dit is pas jaren later achteraf gewijzigd. Bij de beoordeling van het kausaal verband komt het volgens de Hoge Raad aan op de vraag welk rechtmatig besluit het bestuursorgaan zou hebben genomen als je het onrechtmatige besluit wegdenkt. IJzer betoogde dat als de gemeente correct had gehandeld, ze in 2008 al had opgemerkt dat het perceel deels in een natuurgebied lag en de provincie dan meteen met succes had gevraagd om de grens van het natuurgebied aan te passen. Volgens de Hoge Raad is dit betoog relevant voor het causale verband, want als dit klopt dan had eiser al eerder dan pas na vijf jaar een vergunning gekregen en heeft hij dus vertragingsschade geleden door het eerdere onrechtmatige besluit. Met dit in gedachten moet een ander Hof de zaak opnieuw beoordelen.